We zijn een klein beetje gestrest, want we hebben morgen een casting. Oh? Ja, bij Linnemann. Sorry. Hebben jullie daar nu al ingeschreven? Oké. Okay. Waar is het voor? Italiaanse worst. Ja, we moeten wel. Ja. Nee, ja, natuurlijk. Nee, snap ik. Het liefst waren we natuurlijk bij jullie gebleven, maar we hebben geld nodig. Vooral Ferry. Ja, iedereen heeft ze van me afgetrokken. Zou jij ons zo meteen uh, heel even kunnen helpen, wel, met die tekst? Kijk, wij zijn natuurlijk ook een beetje de dupe geworden van jullie. Hoezo? Nou ja, doordat jullie stoppen hebben wij ineens geen werk meer. Jullie stoppen, toch? Ja. Hoeft niet nu, hè? Kan ook uh, einde middag. Ja, nee, is goed, zo. Komt goed. Nee, super. Thanks. Ja. Geen <lacht> probleem. Kus. Nou, <lacht> Het is super, super kut voor jullie. Namaste. Ja. Ferry heeft zoveel potentie. Is een broek, ja.